Vandaag een review van het nieuwe oogschaduwpalais van Catrice. Limited edition Victorian Poetry heet hij. En dat doosje, dat ziet er al fantastisch uit. En hij is geïnspireerd op de tijd uit van Marie Antoinette. Die was een keizerin van Frankrijk. En uh, het was gewoon een geweldige vrouw. Ze gaf tonnen uit aan make-up en aan kleding en aan haar en accessoires en juwelen en alles. En daardoor liet ze uiteindelijk Frankrijk failliet gaan en werd ze onthoofd. Oeps! Maar het was wel een geweldige vrouw. En het oogstaalde palet ook echt prachtig. Ik was helemaal geïnspireerd om er een briefje over te maken. Dus dit is eigenlijk de uiteindelijke look zoals die is geworden. Heel erg goed bij me, want ik heb ook licht haar. Maar ik denk juist als je juist donker haar hebt, dat deze look ook heel erg mooi voor je kan zijn. Dus uh, nou, ik heb er dus een look mee gemaakt. En ik zal je aan het einde vertellen wat ik van het uh, palet vind. Ik hoop dat je de video leuk zult vinden. En ik zou zeggen, laten we maar beginnen. Oké, okay, nou waar we mee beginnen is met een van de lichtste tinten waarmee we de basis gaan zetten. En dat is de derde kleur. Zo'n beetje ja, huidskleur eigenlijk. En daarmee zetten we de basis. En die breng je gewoon aan op je hele bewegend ooglid. En hij voelt trouwens een beetje cremig aan. Heel fijn, niet te poederig. Maar en hij... hij heeft ook wel goede pigmentaties. Ik vind het nu al mooi. <laughs> Oké, okay. wat we vervolgens gaan doen. Je hebt natuurlijk die verschillende kleuren. Dus je kunt een beetje kiezen wat je wilt doen. Um, ik zal ervoor gaan om eerst wat um, diepte te creëren met uh, een van de donkerste tinten. En dat is best wel spannend, want we weten natuurlijk niet hoe heftig ze zijn. Dus ik begin met de, de bruine. Dan pak ik een hele zachte kwast voor, deze platte. Daarmee gaan we de arcadeboog arceren. Ik pak een klein beetje. En dan breng ik hem aan in mijn arcadeboog. Zo iets naar voren komen. Oké, okay, het valt mee gelukkig. Niet te heftig. Zo, en dat doen we ook aan de onderkant. Net langs je wimperhand. Zo. Nu hebben we dit effect. Dat geeft al veel meer diepte aan je ogen. Wat we vervolgens gaan doen, is op het bewegend ooglid, gaan we die tweede tint aanbrengen. Het is een beetje peachy. Lieve... Oeh, wow, die is ook goed gepigmenteerd, zeg. Prachtig. Zo. Wat we daarna doen is dat we die allerdonkerste tinten, een beetje die paarse, die gaan we aanbrengen eigenlijk net in het hoekje, zo. Als een soort veetje. Daarvoor kan je het beste een, ook een kwast pakken met een hoekje, zoals deze, zo'n schuine. Dan je dan alleen hier het hoekje aan. Zo, en nu moet je nog zorgen dat je hem heel mooi gaat uitblenden. Want dat is heel belangrijk: dat je niet te strakke lijnen hebt. Dus ik pak je een hele zachte kwast. Kijken wat ik ga pakken. Echt zo'n fluffy, fluffy kwast Oh, <laughs> Er zit nog heel veel oogschaduw aan. Oké. Okay. En daarmee gaan we, zeg maar, de oogschaduw blenden. En dan doen we dat gewoon met die tint die we voor de eerste keer hebben gepakt: dus die middelste. En die gaan we blenden, zeg maar, net naar je wenkbrauw toe. Zo. Hier ook. Dat het niet te heftig overkomt. En dan heb je nog die eerste dit, met heel veel glitters. En um, die gaan we aanbrengen op het bewegend ooglid. Dat is echt een eyecatcher. En dan kun je het beste een platte kwast pakken. We gaan tot aan de helft, zeg maar. Niet het hele ooglid, maar vooral de eerste helft. Dus hier. Zo. En die gaan we ook aanbrengen als highlighter net onder je wenkbrauw. En dan hebben we eigenlijk als laatste, hebben we dan nog die lila over. En die kun je heel mooi in je ooghoekje aanbrengen. Dan hou ik gewoon dezelfde kwast. dep ik er maar in. En dan breng ik hem net hier aan. Zo. En dan kun je die donkere tint die we ook net zeg maar, in het hoekje hebben aangebracht, die kunnen we ook nog een klein beetje naar onder aanbrengen. En dat doe ik ook gewoon met een platte kwast. En die doe ik net zeg maar ook rond je wimperhand. Zo, en wat we dan eigenlijk nog moeten doen is uh, mascara. En ik had dus al een beetje mascara bovenin aangebracht. En dan ga ik dit ook op de onderste wimpers aanbrengen. En ik gebruik daarvoor de Go Colossal Extreme Volume van Maybelline. Die is heel fijn. En kijk, die borstel is al super groot. Soms ook een beetje onhandig, maar je zet wel heel goed aan. Ik krijg er echt van die bouwwimpers van. Zo, en wat er nog als laatste overblijft zijn de lippen. En wat doe je nou met zo'n look met de lippen? Je kunt er een hele mooie donkere kleur voor gebruiken. Je kunt dit ook nude doen. Nude is ook echt heel mooi. Het houdt het geheel heel licht. Maar je maakt het net wat spannender als je een donkere kleur kiest. En ik heb van Color Drama van Maybelline de nummer... Welke nummer is het eigenlijk? Uh, de nummer Pink, zo so chic. Met een hele mooie een beetje overzien paarse. Wel heftig, maar zo mooi. Dus die ga ik op mijn lippen aanbrengen. En ik heb een gloss van Burberry. En die past er echt perfect bij. Dus om net iets meer glans te geven, ga ik de lipgloss er overheen aanbrengen. En dit is van Burberry nummer 17: Lip Glow Bright Plum. Pruim dus. <lacht> Zo, en het komt nogal heftig over met die lippen. Maar ik vind wel dat het past. Omdat je je, je make-up als heel licht hebt. Je hebt ook geen eyeliner of iets dergelijks. Je hebt alleen dat lila en dat nude. En een beetje dat, dat paarsige aubergine. En uh, dan met de sterke lip vind ik dat echt helemaal fantastisch. Um... Oeh. Wat vind ik nu uiteindelijk van het doosje? Nou, ik vind deze versie van Catrice heel erg mooi. Ik vind de kleuren echt prachtig. Ook omdat ze heel cool zijn. En je kunt er toch ook... Glitters mee aanbrengen. En ja, ik ben echt heel erg onder de indruk. Ik vind die lichte tinten heel erg mooi. Ze blijven goed zitten, want het is een beetje cremig. Het is niet heel droog en dat brengt heel fijn aan. En ik vind die donkere tinten ook heel erg mooi. En vooral die glitters, die komen ook zo mooi naar voren. Ik heb echt een hele mooie look gecreëerd. En ik ben er zo blij mee. Het is echt een hele goede limited edition. Ik denk dat het ook heel erg geschikt is voor kerst. Stel dat je in een mooie donkere jurk gaat. Of je kiest juist voor zilver. Of juist voor een beetje wat winterwit, kremig. Dat dan zo'n look ook heel mooi erbij kan zijn. Dus ik ben eigenlijk heel erg onder de indruk. Ik vind het heel erg leuk. Ik denk ook dat het heel erg goed is gelukt. Ik, uh, <laughs> ik ben echt helemaal fan. Nou, ik hoop dat je deze video leuk vond. Dat je er iets van hebt opgestoken. Uh, heb jij deze al geprobeerd? Laat het me weten wat je ervan vond. En um, nou, heb je nog tips, suggesties, vragen of wat dan ook? Uh, laat het me dan weten. Uh, geef een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Dat vind ik heel erg leuk. En uh, nou, in ieder geval bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg! <laughs>